Mijn naam is Annelies Durings en ik ben de coördinator van CIVIL, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science. Het komende uur ziet er als volgt uit. Na deze korte inleiding gaan we eerst een videoboodschap bekijken van onze minister voor innovatie, Hilde Krevits. Daarna bespreken we waarom er nood is aan een data voor Citizen Science. We schetsen daarbij hoe het charter tot stand is gekomen. Um, en dan kijken we naar de inhoud van het charter zelf, um, waarbij we dan de verschillende thema's overlopen en stilstaan bij enkele van de 26 principes uh, die je in acht kan nemen bij je citizen science project. En uh, om te eindigen doen we nog een nabespreking uh, met tijd voor vragen. Als coördinator van CIVIL ben ik heel blij met de ontwikkeling van het charter. CIVIL werd twee jaar geleden gelanceerd met als missie om de citizen science community in Vlaanderen verder uit te bouwen en te ondersteunen. En citizen science of burgerwetenschap is eigenlijk een heel breed begrip waar veel verschillende initiatieven onder vallen. Um, maar in essentie gaat het altijd wel om wetenschappelijk werk dat in zijn geheel of gedeeltelijk door het brede publiek wordt uitgevoerd, vaak in samenwerking met of onder leiding van wetenschappers met een professionele aanstelling. Citizen Science Projecten kunnen dus geïnitieerd worden door wetenschappers, maar daarnaast evengoed door burgers, beleidsinstanties of andere organisaties. En CIVIL heeft hierin drie doelstellingen. Um, Naast enerzijds citizen science promoten en anderzijds de netwerkmogelijkheden voorzien, is onze derde doelstelling uh, het ondersteunen van citizen science projecten in Vlaanderen. Uh, en bij dat ondersteunen spelen onze werkgroepen een heel belangrijke rol. Um, zo bracht de werkgroep communicatie anderhalf jaar geleden al een communicatiegids uit met praktische tips en tricks over communicatieaspecten van citizen science projecten. Maar daarnaast merkte we al heel snel dat ook rond het thema data management er heel veel vragen leven bij initiatiefnemers van Citizen Science en bij onze stakeholders. En om daarop een antwoord te bieden hebben we dus de werkgroep data management in het leven geroepen. Maar we deden dit niet alleen Digitaal Vlaanderen die lid zijn van de civil stuurgroep en die binnen de Vlaamse overheid expert zijn over data. Die waren bereid om samen met civil de lead te nemen in deze werkgroep. De twee trekkers van, van dit project en van de werkgroep zijn Mieke Sterke van Civil en Ruben Capio van Digitaal Vlaanderen. En zij zullen zo meteen ook charter aan u voorstellen. Maar eerst geef ik nog even het woord aan minister Hilde Krivits die voor ons een videoboodschap insprak. Hallo allemaal, het is bijzonder fijn dat ik via deze digitale weg toch even aanwezig kan zijn op de officiële lancering van de data charter voor citizen science projecten. Citizen Science ligt me heel nauw aan het hart. Als Vlaams minister van wetenschap en innovatie heb ik er mijn missie van gemaakt om die wetenschap en innovatie ook echt tot in de huiskamer te brengen en er toch iedereen de voordelen van te laten inzien. Veel te vaak is innovatie en wetenschap voor de mensen een heel ver van mijn wedstel. En dat moet veranderen. Citizen Science projecten brengen daar toch echt wel verandering in en brengen wetenschap zelfs letterlijk tot in de huiskamers, in de tuinen of bij de gevels van mensen. Denk maar aan de curieuze neuzen en ook heel recent mocht ik soja in duizend tuinen voorstellen. Door sojaplanten in tuinen over gans Vlaanderen te planten, hopen we op te sporen welke bodembacteriën soja helpen gedijen in onze bodem, zodat soja een plaats kan krijgen in de duurzame landbouw in Vlaanderen. Het enthousiasme is bijzonder groot, we hebben een hele lange wachtlijst en we zagen dat enthousiasme eigenlijk ook al bij eerdere citizen science projecten. Er is dus zeker een mooie toekomst voor onze citizen science weggelegd in Vlaanderen. Ik merk ook dat er alsmaar meer interesse vanuit de onderzoekswereld is om aan de slag te gaan met citizen science. De data die verzameld worden blijken een meerwaarde voor onze onderzoekers. Het is heel goed dat de kennis die SIDL heeft opgebouwd, nu gedeeld wordt met alle betrokken partijen in zo'n projecten. Het data charter vandaag wordt gelanceerd en gaat eigenlijk als het ware next level. Het zal het succes van Citizen Science nog een duwtje in de rug geven. Het charter is uniek. Het is het allereerste data charter rond Citizen Science in de wereld. Iets om dus bijzonder trots op te zijn. Het is een bondig maar grondig document geworden waarmee de diverse betrokkenen van de Citizen Science projecten mee aan de slag kunnen gaan. Een leidraad ook door geen thema's als privacy, ethiek en datakwaliteit. En ook een absolute aanrader voor iedereen met interesse om een citizen science project op te starten, te coördineren of te ondersteunen. Tot slot, een groot woord van dank aan CIVIL en aan Digitaal Vlaanderen om dit allemaal op poten te zetten. Een dikke proficiat. En uiteraard een speciale shout-out naar alle leden van de CIVIL werkgroep Data Management om hier ook aan mee te werken. Het is een bijzonder veelbelovend project voor de toekomst. Chapeau en veel succes. Zo, dankjewel minister Krivits voor, voor deze boodschap. Um, zelf bedanken wij ook nog eens graag um, het departement EWI van de Vlaamse overheid en het kabinet van minister, van minister Krivits voor hun steun. Um, en in het bijzonder bedanken we natuurlijk graag Digitaal Vlaanderen voor hun vruchtbare samenwerking. Um, de leden van de werkgroep en iedereen die hier vandaag virtueel aanwezig is uh, bij de lancering van ons charter. En dan geef ik nu graag het woord door aan Mieke en Ruben, die het charter aan jullie gaan voorstellen. Dank u wel, Annelies. Um, dank u wel voor deze mooie inleiding. Um, ik heb hier eventjes de werkgroepleden ook uh, bij, uh, met foto uh, getoond. Het um, kwestie van de mensen toch een klein beetje in de bloemetjes te zetten. We zullen ze straks ook bij naam noemen. Um, ik zal misschien eerst een kleine inleiding geven over waarom wij nu eigenlijk een charter aan het maken zijn... of ...gemaakt hebben, mijn excuses. Um, um, het is namelijk zo dat dus, uh, de laatste jaren, en dat weet iedereen denk ik die hier aanwezig is... Uh, ...dat er heel veel inspanningen worden gedaan op alle beleidsniveaus... Uh, ...voor het interoperabel maken van data en voor het openmaken van data. Dit gebeurt uh, in verschillende sectoren in de maatschappij... Um, en op verschillende niveaus, uh, van op verschillende geografische schalen. Enerzijds heb je op wereldniveau um, bijvoorbeeld uh, de, de ISO-standaarden die ontwikkeld zijn voor geografische data. data um, de, de ICSU, die, um, dus de International Council of Science, uh, die ook met um, datamanagement bezig is, waaronder een, uh, een werkgroep die zich bezighoudt specifiek met citizen science. Dus alle, uh, alle afkortingen die in het bleekblauw aangeduid zijn hier zijn eigenlijk um, organisaties of werkgroepen die specifiek um, rond data werken maar in de, in de citizen science. Waarom toon ik dit? Om gewoon eens uh, te tonen hoeveel verschillende um, organisaties of initiatieven er eigenlijk tegelijk bezig zijn. Enerzijds is er de overheid, dus dat is de eerste kolom, um, Op wereldschaal zijn er initiatieven, maar vooral op Europese schaal heb je bijvoorbeeld de Inspire-data-standaarden, ook weer voor uh, geografische data, die dan ook um, ja, vertaald worden naar uh, Vlaamse uh, initiatieven? Je hebt ook op uh, lokaal niveau VLOCA, dus de Vlaamse uh, Open Science, uh, Open City Architecture, um, die uh, onder momenteel trajecten aan het uitwerken is uh, voor onder andere mobiliteit. Dat is reeds gepraat. Uh, Um, op academisch niveau heb je dan momenteel de um, European Open Science Cloud en de Flemish Open Science Board op Vlaams niveau dan, die eigenlijk bijna parallel en toch ook in contact met uh, ook, um, initiatieven opgestart zijn om uh, data meer open en uh, linked te maken. Um, wat we vooral zien in de academische wereld, in het onderzoek, en dat vind ik nu wel belangrijk om even mee te geven, is dat uh, heel veel van de initiatieven al heel lang bezig zijn, maar per domein. Bijvoorbeeld uh, die TDWG-datastandaarden uh, zijn eigenlijk standaarden die ontwikkeld worden in het domein van de biodiversiteit. En binnen die groep mensen die dus... Um, ja. Data willen aligneren binnen de biodiversiteit. Is er ook een werkgroep die specifiek rond citizen science werkt? Um, daar, is, uh, daar zijn een aantal vertegenwoordigers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek uh, aanwezig, trouwens. Um, en soortgelijk heb je bijvoorbeeld ook um, een uh, geografisch equivalent, waarbij dan ook weer een citizen science werkgroep begonnen is met uh, specifiek datawerk um, in de citizen science wereld. Um, dan heb je een aantal algemene citizen science um, werkgroepen of, of ja, netwerken van, uh, van mensen die met data bezig zijn, die eigenlijk niet specifiek op één domein uh, zich toespitsen. En waarom dan, waar zitten wij dan nu met ons charter? We zitten eigenlijk op het uh, Vlaamse niveau, maar dan wel... Um, ...toch wel heel sterk in contact met zowel het, ja, het onderzoeksdomein als ook het overheidsdomein. En het overheidsdomein, dat kan ik ook zeggen, dank u wel aan Digitaal Vlaanderen inderdaad om hier zo hard aan meegewerkt te hebben. Want het is dankzij die samenwerking dat we die link hebben kunnen leggen ook. Dit is gewoon eventjes om, ja, om te schetsen waar in het landschap wij eigenlijk zitten. Um, en Ruben zal uh, straks ook nog even toelichten um, op basis waarvan wij het charter hebben opgebouwd. Dus dat zijn onder andere de fair data-principes die zich in de academische wereld bevinden. Het open data-charter van Smart Flanders en dan de tien principes van Citizen Science, die niet specifiek over data gaan, maar wel over Citizen Science. Um, waarom nu een uh, data-charter? Waarom hebben we niet gewoon het open data-charter van Smart Flanders overgenomen? Wel omdat er bij, bij Citizen Science heel specifiek um, een aantal thema's zijn die, die naar boven komen. Uh, zijn de privacy en ethiek en het potentieel voor cumulatie van data. Dus enerzijds uh, werk je altijd met mensen, waardoor dat privacy en ethiek veel meer aandacht verdienen dan in andere uh, data charters. En anderzijds het cumulatiepotentieel. Je hebt zoveel mogelijke mensen of mensen die mogelijk zou kunnen meedoen, zouden kunnen meedoen aan een Citizen Science project, dat het eigenlijk extra belangrijk is om van bij het begin al um, de, de datastromen op elkaar af, af te stemmen. Dus dit is een beetje het waarom. Um, heel kort, hoe zouden jullie het data charter kunnen gebruiken? Het is een beetje raar om dat nu al te zeggen, terwijl we het nog moeten tonen, maar we willen dat nu al meegeven, um, dat het enerzijds geen bindend charter is. Het is een leidraad, um, het is een inspiratiebron. En je kan het ook, dat is dan eerder voor de lokale besturen bijvoorbeeld, als een tool gebruiken of als een, als een gids um, bij aanbestedingen om te kijken waarop je moet uh, letten. Je kan het ook gebruiken voor de opbouw van een eigen datamanagementplan waar we later op gaan terugkomen. Dan um, ja, geef ik graag even het woord aan Ruben, um, die de voorzitter van de datamanagementwerkgroep is van uh, CIVIL en die even zal toelichten um, hoe wij het uh, charter tot stand gebracht hebben. Oké, okay, dankjewel Mieke. Um, normaal gezien heb ik het scherm nu overgenomen en is dat zichtbaar. Um, dus ja, bedankt uh, inderdaad al voor de mooie indeling van Annalisa. en van de Mieke. Dat schets al heel duidelijk de context waarin we gewerkt hebben. Um, wat de werkgroep Datamanagement betreft, daar zijn we eigenlijk al mee gestart in uh, het najaar van 19. Uh, dus toen zijn we met de kick-off van de werkgroep gestart. Um, dus de werkgroepleden hebben u daarnet al eventjes kort in beeld zien komen met de foto's, maar we gaan die mensen straks zeker nog een keer met naam en toenaam vernoemen. Van bij het begin hebben we eigenlijk twee doelstellingen vooropgezet voor de werkgroep. Een eerste was eigenlijk dat we wouden inzetten met die werkgroep datamanagement op het open, kwalitatief en interoperabel ontsluiten van projectdata. We denken dat het heel belangrijk is voor citizen science projecten om hun data op zo'n manier naar buiten te brengen dat die data door iedereen kunnen gebruikt worden. En elke barrière die we daarbij kunnen wegwerken, uh, is, is, is eigenlijk een, een stap vooruit. Dus het is echt wel een belang van dit science projecten om een aantal principes in acht te nemen en op die manier het gebruik van die data of het hergebruik van die data te gaan uh, stimuleren. Um, we zijn in een aantal stappen te werk gegaan. We hebben uiteraard eerst dat doel geformuleerd. Het tweede doel is trouwens ook kennisdeling uh, doen binnen de werkgroep, uh, wat we ook een stukje kunnen doen hebben. Um, Nadat we dat doel geformuleerd hadden, hebben we uh, het belang geweest daarvan door een aantal uh, infosessies, bijvoorbeeld over linked data. Uh, mensen van IMEX zijn daar een toelichting komen geven. En dan hebben we eerst een Fit Gap-analyse gedaan. Dat is een dure woord om te zeggen dat we eigenlijk een bevraging gedaan hebben van de werkgroepleden en van mensen die met Citizen Science bezig zijn. Om te kijken wat de voornaamste vragen zijn die leveren rond datamanagement uh, bij Citizen Science. En het resultaat van die Fit Gap-analyse staat eigenlijk daaronder. Uh, dus eigenlijk in, in zes punten waren dat de voornaamste vragen Waarmee dat burgerwetenschappers eigenlijk worstelen als het over data gaat En één daarvan was eigenlijk de vraag naar Geef ons toch wel wat richtlijnen van op welke zaken moeten we letten uh, Als we met onze data aan de slag gaan Hoe moeten we daarmee uh, werken Waarop moeten we letten opdat die data dus herbruikbaar zouden zijn Omdat die interoperabel zouden zijn Interoperabel wil ik gewoon zeggen Ervoor zorgen dat er inderdaad geen barrières zijn om die data door iemand anders te laten te gebruiken. En dus woorden, omdat die een derde, dat derde punt uh, toch wel een belangrijke was, um, zijn we dan eigenlijk vooral gaan focussen op het opstellen van de charter. Um, en als laatste stap daarin uh, hebben we nu alleen een charter opgesteld. Dat ziet trouwens ook hier staan. We zijn nu alleen geëindigd met een charter, maar we wouden dat ook concreet gaan maken. We worden niet eindigen met een zeer theoretisch document... Maar we willen daar ook eigenlijk uh, aanbevelingen, tips en tri tricks bij gaan voorzien en ook praktijkvoorbeelden, Net om dat document zo toepasbaar mogelijk te maken. Dus we hopen dat we daarin geslaagd zijn um, aan jullie om daarover te oordelen. Maar de bedoeling was alleszins om het zeer toepasbaar uh, te maken. Nu, qua werkwijze. Um, we zaten natuurlijk volop in coronatijden. Dus we zijn al vrij snel ook met een muralbord uh, aan de slag gegaan. Zoals we vandaag ook gebruiken voor de presentatie. En dan switch ik even naar het muralbord dat we gebruikt hebben met onze werkgroep. En dan hebben we eigenlijk, zijn we dus getrokken van een aantal bestaande principes. Dus zoals Mieke al aanhaalde, je hebt de FAIR-principes die vooral in de academische wereld gekend zijn als richtlijnen voor het omgaan met data. Je hebt de EXA-principes, dus tien principes voor, het, voor Citizen Science van de European Citizen Science Association. En dan heb je het ODC, het Open Data Charter, uh, dat opgesteld is door Smart Flanders. Um, en dat uh, Data Charter van Smart Flanders, uh, die had ook al een aantal principes opgeleest rond Open Data, uh, Link Data en zo verder. Dus daar zijn we op verder gegaan. Um, het is vooral uh, Mieke haar verdienst om dat mooi op dat bord te gaan organiseren en dat in thema's te gaan organiseren. En dus dan, uh, als we daar even op inzoomen, dan zie je dat we daar bijvoorbeeld rond het thema licenties, dat we daar die zaken samen op dat bord gezet hebben. Bijvoorbeeld hier, ODC 16, dat is een principe uit het Open Data Charter. FAIR R2, dat is een eentje uit de FAIR-principes. ECSA, dat is vanuit de Europese richtlijn. En BK staat voor bijkomend principe, dat zijn de principes die we er zelf aan toegevoegd hebben. En dan zijn we aan de slag gegaan, interactief met de werkgroep. En we hebben gekeken welke principes kunnen we samenvoegen. Waar is het opportun om zaken bij elkaar te voegen? Waar moeten ze uit elkaar trekken? En hebben we daar blauwe blokjes aan toegevoegd. Blauwe blokjes zijn dan typisch aanbeveling, concrete tips. En de groene blokjes, de groene blokjes zijn dan concrete praktijkvoorbeelden. En dus op die manier zijn we eigenlijk van een bord met meer dan 50 blokjes, zijn we eigenlijk gekomen tot het charter waarin dat uiteindelijk, en dat zie je hier ook staan, waar we uiteindelijk geëindigd zijn met vijf thema's en met daarbinnen 26 uh, principes. Georganiseerd in vijf thema's die u niet ga vernoemen, want die komen ze niet aan bod. Uh, maar dat is dus in grote lijnen eigenlijk de, de werkwijze die we gehanteerd hebben. Uh, en dus bij deze uh, daar heb ik de eer van te zeggen dat, dus, uh, dat dus, uh, de collega's van Civil hebben net um, het charter ook toegevoegd op, het, uh, op de Civil-website. Dus als ik hier klink, klik op de link naar het charter. Dan zou er een documentje moeten geopend worden. Dus even... even ja, voilà. Dus dan kom je eigenlijk op deze uh, pagina terecht, waarop dat je zowel het charter als de leidraad kunt gaan uh, downloaden. Um, ik heb die al geopend. Het charter ziet er als volgt uit. Uh, dus het charter bevat enkel de principes en daar een korte toelichting bij. Dus 26 principes telkens met een, een kort paragraafje toelichting. En de leidraad, dat ziet er dan zo uit, is heel mooi opgemaakt uh, door uh, mensen van LAFEM. Uh, en dit document is nog uitvoeriger, dus bevat dezelfde principes, maar gaat er een stapje verder. En die gaat dus eigenlijk aan die principes ook die uh, concrete aanbevelingen toevoegen en uh, praktijkvoergen. Uh, dus voilà, dat is een heel mooi document geworden. Ik denk dat we vanuit voor vanuit Digitaal Vlaanderen heel trots zijn... En ook de werkgroep uiteraard, want, want we hebben heel veel input van de werkgroep verzameld. Uh, dus vandaar dat ik toch wel hier op de knop ga drukken en wat confetti ga strooien. Uh, om het bij deze officieel te lanceren. En dan geef ik graag weer het woord aan Mieke. Uh, kan Mieke het scherm terug overnemen en kunnen we eens dieper in het uh, charter duiken? Kunnen jullie... Uh... Mijn scherm. Jullie zien nu het muurbord? Nee, het is nog zwart. Ah. Ik zal het algemene scherm delen dan. Oké, okay, dank u wel Ruben. Uh, we gaan dan meteen beginnen naar het, uh, naar het eerste hoofdstuk gaan. Je ziet een open deur staan. Um, het eerste hoofdstuk is uiteraard open data, een open attitude. Um, een open attitude begint uiteraard met het, het basisprincipe, zijnde um, dat open het uitgangspunt moet zijn voor uw data. Uh, dat betekent dat uw gegevens vrij te consulteren uh, moeten, moeten zijn, of al die, als ze open zijn, zijn ze vrij te consulteren, te gebruiken of aan te passen of te verspreiden door eender wie. Um, Open betekent niet per se gratis, um, maar in de meeste gevallen is, het wel, is, is, de, is de kost wel uh, marginaal, om het zo te zeggen. Um, het uitgangspunt is ook dat men streeft naar zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig. Dat is ook zo geciteerd geweest in het Open Data Charter van uh, Smart Flanders. Um, waarom is dat extra belangrijk bij um, het Citizen Science Data Charter? Het um, is, is ook daarom dat die rode sterren die uh, aanwezig waren op het murobord dat Ruben net getoond heeft, um, dat die hier ook bijgezet zijn, omdat die duiden op de, het belang, het relatieve belang van dit principe in, in het hele charter. Ten eerste zo open als mogelijk. Waarom? Omdat je opnieuw de, het uh, cumulatiepotentieel hebt. Dus dat, dat je heel veel zou kunnen bereiken als de mensen bij de minste observatie al zorgen dat de data op een juiste manier opgeslagen worden en gedeeld worden, dan kan je op lange termijn hele grote datasets bekomen die heel nuttig kunnen zijn voor de wetenschap. Um, waarom zo gesloten als nodig? Uh, enerzijds omwille van de privacy. Je werkt bij Citizen Science tenslotte altijd de facto met mensen samen. Ook als je een geoloog bent of een bioloog die denkt van ik heb geen privacy issues, want de mensen uh, onderzoeken planten of, of stenen. Dan nog kan er een probleem zijn, omdat mensen bijvoorbeeld een observatie van een bepaald gesteente in een app kunnen steken. Waarbij dan um, de, de werkgever kan zien van ah, mijn werknemer heeft daar in de Ardennen die steen gezien op dat moment. En die moest eigenlijk achter zijn bureau zitten. Dus dat is eigenlijk ook een... Uh, van zodra mensen identificeerbaar zouden kunnen zijn aan de hand van ook maar iets van gegevens die gedeeld worden, kan de privacy in gevaar zijn. Vandaar dat het bij citizen science altijd heel erg belangrijk is. Um, ethiek komt daar dan ook weer bij kijken, omdat je dus zoveel, potentieel zoveel mensen hebt die zouden kunnen meedoen aan een project, um, moet je ook altijd opletten um, op ethische aspecten. Maar daar zal ik later op terugkomen. Um, is natuurlijk, het is natuurlijk niet het ene of het andere. Het is een spectrum natuurlijk zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig. En een voorbeeldje van iets dat daartussen zit, is wat bij heel veel wetenschappelijke instituten gebeurt, um, dat men het openstelt zodra uh, de, ja, de, de gegevens in een wetenschappelijke paper, um, in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd zijn. Dat is een uh, mogelijkheid. Dan wil ik ook heel even opmerken dat er ook nog um, een richtlijn is van de overheid. Uit. Dat is de... Um, de Public Sector Information Richtlijn van de Europese Commissie, die vanaf juli ook vertaald zal zijn... De vernieuwde richtlijn zal vanaf juli in werking treden binnen Vlaanderen. Dat in grote lijnen, het is niet hypercorrect om, om het te citeren, maar in grote lijnen betekent het dat onderzoeksgegevens van onderzoeksinstellingen die ze al vrijgegeven hebben en die uh, door overheidsgelden uh, betaald zijn, onder andere, dat die uh, onder bepaalde open licenties moeten gepubliceerd worden. En het betekent ook dat um, overheidsagentschappen uh, die, over, die geen onderzoeksinstelling zijn, toch ook hun gegevens uh, open um, onder diezelfde licenties moeten vrijgeven. En als ik dan over licenties spreek, dan spreek ik eigenlijk direct over het hoe maak je je data open. Want dit klinkt misschien een beetje heel erg um, jargonachtig voor de mensen die weinig met data um, doen. Dus hoe maak je je data open? Wel, en op het web natuurlijk. Ten eerste, je zet ze op het web, dus op een, uh, uh, op een URL. En je voegt er ook een open licentie aan toe. En we hebben in het uh, charter hier bij het tweede principe dan... Um, een aanbeveling gedaan van een korte lijst van licenties die je kan gebruiken voor je citizen science data. Hier is er ook weer, um, Ruben heeft een, een prachtig um, een, uh, ja, een keuzediagram gemaakt, um, waarbij je dus gewoon moet volgen van, ja, vallen jouw data onder uh, die PSA-richtlijn van de overheid, ja of nee. Zo ja, dan zijn er twee mogelijke um, vaste licenties die op de website van Digitaal Vlaanderen ook um, aangeduid staan. We hebben die links ook in charter opgenomen. Um, en zo nee, dan kan je uh, overgaan tot verschillende keuzes. Zijn de, uh, we raden hoofdzakelijk Creative Commons licenties aan. Die worden ook het meest gebruikt, ook internationaal bij citizen science projecten. Um, en je kan daarbij kiezen, dus Creative Commons um, betekent dat uh, andere, mensen, als andere mensen de gegevens kunnen uh, bekijken, gebruiken en delen. Maar je kan daar wel een aantal restricties aan toevoegen, bijvoorbeeld je kan uh, Creative Commons uh, met naamsvermelding um, geven. Dan betekent dat dat, je, um, ja, dat de persoon die jouw data wil delen of daar iets mee wil doen, toch de bron moet uh, vermelden. Je kan ook zeggen dat het uh, voor niet-commerciële doeleinden is enkel. En je kan ook um, ja, eisen dat mensen het niet uh, veranderen of bewerken. Ik uh, bedoel dat, dat ze de licentie niet veranderen of bewerken. Dus um, dat ze het onder dezelfde voorwaarden moeten delen als uh, jij het gedeeld hebt. We hebben dat in het charter ook heel erg nauwkeurig opgevolgd. Bijvoorbeeld, um, CC0 is de meest vrije um, licentie. En ik zie dat, ik, dat de hyperlink niet direct werkt. We hebben in het charter ook bij elke figuur, um, zoals bijvoorbeeld deze, die onder een Creative Commons Zero licentie uh, is vrijgegeven, Um, daar hebben we dan ook geen naamsvermelding bij gezet, gewoon puur om, om eigenlijk het principe te volgen van bij die licentie hoeft het niet. Het mag natuurlijk, maar het hoeft niet. Um, dan, dan doen we dat ook niet. En bij licenties waar naamsvermelding wel nodig is, hebben we dat wel gedaan uiteraard. Um, dit zijn althans uh, wat mij betreft de twee belangrijkste principes voor, de open attitude, um, voor het open attitude hoofdstuk. Er zijn er nog een aantal andere die er eigenlijk heel erg bij aansluiten. Namelijk, we willen graag niet alleen dat de data open gepubliceerd worden, maar ook de resultaten. Dus um, dat, dat dus, um, de bevindingen ook in open tijdschriften worden gepubliceerd. Je kan daar in principe twee trajecten aangaan: via de groene weg of de gouden weg, zoals men zegt. Wij hebben geadviseerd om de gouden weg te volgen. Dat betekent dat je eigenlijk rechtstreeks in een tijdschrift publiceert dat sowieso open is. Dus dat niet betalend, alleen dat ja, voor de mensen beschikbaar is. En we geven daarbij ook in het charter een aantal voorbeelden van uitgeverijen die dergelijke tijdschriften aanbieden. En ook een, een aantal databanken waar je hele lijsten van gold open access tijdschriften kan vinden. Uh, we hebben ook hetzelfde gedaan voor de Green Open Access uh, weg. Dat is dan uh, dat je je gegevens uh, ja, ar ar archiveert in een open. Uh, uwe, niet de gegevens, maar de publicatie archiveert in een open access repository. De meeste onderzoeksinstellingen hebben zelf zo'n repository. Maar je kan dus ook op, uh, op, een, op een directory op zoek gaan naar uh, repositories. Um, dus naast de data en de uh, publicaties vragen wij ook om de software uh, die je ontwikkelt in het kader van je project ook open te publiceren. Dat kan ook op verschillende repositories gebeuren. Er zijn een aantal projecten, bijvoorbeeld VespaWatch van uh, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Um, of Sensor Community, dat uh, luchtkwaliteitsonderzoek doet. Of bijvoorbeeld het Vlinderproject van de Universiteit Gent. Die hebben dat allemaal gedaan op GitHub. Um, en ook daar weer horen weer licenties bij die heel specifiek voor um, ...voor software zijn. Ik ga daar niet te diep op ingaan. Um, een vijfde principe is, ga zelf uiteraard actief op zoek naar bestaande open data. Um, als je je data deelt met anderen om ze her herbruikbaar te maken... ...is het ook logisch dat je zelf uh, data van anderen kan en mag hergebruiken. Dus we hebben ook in het charter een lijst opgenomen met een aantal, want het is een, het is een hele korte lijst, er zijn zoveel um, ja, databronnen... Dat, uh, ja, dat het charter wel heel erg lang zou worden zijn als we die allemaal zouden opnemen. Dus we hebben een aantal belangrijke eruit geselecteerd. Um, voor geografische data onder andere geopunt uh, van de Vlaamse overheid. Uh, Be van de, de federale overheid. En het Inspire dataportaal um, op, op Europees niveau. Um, en dan een laatste uh, principe is, vraag raad aan ondersteunende diensten. Uiteraard, civil staat voor jullie klaar, maar raad en daad. Um, en binnen jullie organisaties is er normaal gezien, af, hangt af van de grootte van de organisatie, maar als er een data protection officer is voor de privacy-relateerde zaken, of een research data officer, uh, dan kan je uiteraard ook altijd met vragen bij die mensen terecht. En we adviseren dat ook zeer sterk. Zelfs dus voor het hoofdstuk open open attitude. Um, Een tweede hoofdstuk, en misschien ook eventjes vermelden dat uh, deze twee hoofdstukken in het blauw aangeduid staan, omdat dat eerder uh, algemene uh, principes zijn, terwijl de grijze hoofdstukken die nog zullen volgen dan meer technisch zijn van aard. Het um, tweede hoofdstuk gaat over privacy en ethiek. Ik ga daar iets sneller over gaan in het algemeen. Um, een eerste principe is... Uiteraard besteed actieve aandacht en, uh, aan privacy en zorg ook voor kennisdeling met je deelnemers. Uh, belangrijk is daarin dat je goed communiceert, zowel naar je medewerkers als naar je deelnemers toe, over zowel privacy, ethiek als uh, datamanagement. Um, het is ook aan te raden om een dataverantwoordelijke aan te, duiden, aan te duiden binnen jouw project, ook als je niemand in je project aanwezig hebt die heel veel over data weet. Dat is eigenlijk niet erg. Het is vooral belangrijk dat iemand zich uh, verantwoordelijk daarvoor voelt en, en zich die zaken uh, gaat aantrekken en die, die dan ook raad gaat vragen als het nodig is. Um, Moeten er aanbestedingen gedaan worden, dan moet daar ook uh, expliciete aandacht voor uh, aangegeven worden. Een klein goed voorbeeldje vonden wij uh, fi het fietsbarometerproject van de Universiteit Gent. Um, en Sien Benoit, die bij ons in de werkhoop zit, die, uh, heeft, die werkt op dat project. Het is een super interessant project um, waarbij leerlingen van scholen um, ja, hun traject van thuis naar school uh, registreren. Um, en... Bij fietsbarometer was er een, een heel duidelijke op de website, toch een, een duidelijke en vooral begrijpbare uh, privacyverklaring. En daarnaast ook nog eens een verklaring over uh, wat er met de uh, data gebeurt. En als we over privacy spreken, spreken we uiteraard ook over de GDPR. Dus uh, dat kon er zeker niet aan ontbreken dat je volledig in orde moet zijn met de GDPR-richtlijnen. Um, ik ga het heel kort uh, aanstippen van wat je, waar je echt aan moet denken op voorhand. Dus, is welke data deel je? Voor welk doel deel je ze? Met wie deel je ze? Hoe lang ga je ze uh, bewaren? En uh, met welke reden? Hoe ga je ze up-to-date houden, correct houden? En hoe ga je de data beschermen tegen bijvoorbeeld een datalek? Um, dat, dit zijn allemaal elementen um, waar je op voorhand grondig over moet nadenken... en die je ook moet communiceren naar um, de deelnemers toe. Wat belangrijk is bij de GDPR, is dit, um, deze regel, namelijk de verantwoordingsplicht... die uh, toepasbaar is op alle andere uh, ja, uh, regels. En die betekent eigenlijk, en als het verschil met vroeger, voor de GDPR was, um, dat, dat nu ieder bedrijf of ieder project eigenlijk uh, verplicht is om aan te tonen dat ze wel in orde zijn met deze reglementen. Dus het is niet meer van, we moeten het niet zeggen tenzij iemand het ons vraagt. Nee, je hebt zelf de verantwoordelijkheid om te gaan verantwoorden. Dus het is echt zeer belangrijk dat je dit volgt. Um, we hebben in het charter ook een kleine opmerking opgenomen over het verschil tussen anonimisatie en pseudonimisatie, omdat er nog heel veel... Um, ja, verwarring rond bestaat. Ik kan ook opnieuw uh, het fietsbarometerproject uh, als goed voorbeeld aangeven en, um, ja, ook het, het VESPAWATS-project vond ik ook wel uh, zeer duidelijk, vooral leesbaar ook qua privacy statement. Um, bij fietsbarometer heeft men bijvoorbeeld onder andere. Uh, ja, uiteraard de leerlingen die deelgenomen hebben, uh, gepseudonymiseerd. Dus de leerlingen kregen allemaal een code in de plaats van hun naam. Maar wat men ook gedaan heeft, is dat de fietstrajecten van bij de leerling thuis tot aan het eerste kruispunt, die zijn niet opgenomen in deze kaart of in, of in de databank. Um, en dat men heeft er ook voor gezorgd dat als, die trajecten, als er trajecten zijn van het eerste kruispunt tot het tweede of het derde kruispunt, waarbij een leerling alleen fietst, waar dus het traject niet door twee leerlingen gecoverd wordt... dan die, worden die ook niet getoond. Dus om toch een beetje de veiligheid van de, de kinderen te garanderen. Um, net zoals je moet communiceren over privacy... Uh, is het ook belangrijk dat je over intellectuele eigendommen en copyrights uh, communiceert. Uh, een voorbeeldje daarvoor is waarneming.be Um, waarbij de gebruiksvoorwaarden ook heel uh, duidelijk, enerzijds niet te lang, anderzijds uh, toch volledig worden uh, ja, meegedeeld um, Waarom is dat belangrijk? Omdat dit ook een invloed heeft op je protocol um, Namelijk als deelnemers foto's uh, insturen of filmpjes die ze gemaakt hebben Of bijvoorbeeld ze schrijven poëzie om, om maar iets te zeggen of, of ze, doen, ze schrijven een vrije tekst uh, dan kunnen zij eventueel daar wel intellectuele eigendomsrechten of copyrights op hebben. Uh, hetzelfde met portretrechten. Dus dat zijn zaken waar je wel een beetje rekening mee moet houden. Als je dat echt heel fel wil omzeilen, kan je bijvoorbeeld zeggen van we gaan mensen laten uh, in voorgeprogrammeerde categorieën dingen aanduiden in de plaats van het zelf manueel te doen. Nu, dat gaat al een beetje ver, maar dat zijn wel zaken waar je op voorhand een keer over moet nadenken. Um, een... Ander principe is dat je de datakwaliteit en de kwantiteit ook voorzichtig moet afwegen tegenover ethiek, haalbaarheid en projectdoelen. Het is namelijk zo dat bij Citizen Science dat er altijd drie aspecten terugkomen. Uh, enerzijds is er de wetenschap, je hebt data die moeten opgeleverd worden, maar anderzijds heb je ook altijd een educatief aspect, of het nu formeel of informeel is. De mensen leren bij als ze deelnemen aan een Citizen Science project. En heel vaak, zijn er ook, uh, of heel vaak is het zelfs een doelstelling om een, uh, een impact te hebben op de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld de curieuze neuzen, waar men toch aan bewust, uh, bewustmaking wou doen rond de luchtkwaliteit. Um, dus de vraag moet je jezelf altijd stellen van hoe belangrijk is die datakwaliteit in het geheel van mijn project. Maar vooral ook in, het, in relatie tot het ethische, het haalbare en dus ja, de projectdoelen. Um, en daarbij, daarop aansluitend moet je dus inderdaad ook altijd zorgen dat er geen ethisch on ongewenste neveneffecten uh, kunnen ontstaan bij het vrijgeven van je data. Ik had daarnet al het voorbeeldje van fietsbarometer voor de privacy. En bij waarnemingen.be van Natuurpunt uh, let men er ook op dat bijvoorbeeld als er een heel zeldzame soort ergens gespot wordt, dat men dat niet altijd zomaar vrijgeeft om te verhinderen dat, uh, dat er hordes uh, mensen zullen... Gaan zoeken naar die ene vogel of plant of wat dan ook. Um, dus die redenen moeten ook altijd in acht genomen zijn, worden. En een laatste puntje bij privacy en ethiek is eigenlijk iets redelijk generiek. Uh, neem een respectvolle, gelijkwaardige houding aan tegenover burgerwetenschappers. Dat lijkt niet zo data gerelateerd, maar toch is dat uh, ja, relevant en belangrijk. Um, ten eerste leer je deelnemers kennen en kijk wat hen vooral motiveert. Zijn het mensen zoals bij Burgerpraat, uh, bij dit project, die graag willen bijleren? Of zijn het mensen zoals bij Steamerlab die heel graag um, ja, deel uitmaken van, van een gemeenschap en in, in actie willen gaan? Of je kan ook je, je uh, deelnemers bedanken of, of ja, recht uh, geven als co-auteur van een paper. Dat gebeurt ook uh, af en toe. En ik denk dat we dus na... Uh, open data en privacy en ethiek kunnen we verder gaan naar een stukje dat al iets meer naar het technische neigt, datahygiëne. Um, een eerste uh, principe is: stel een datamanagementplan op. We hebben, uh, ja, daar besteden we redelijk wat aandacht aan in het charter. Um, een belangrijk accent daarbij is dat een datamanagementplan jou uh, helpt, sowieso. Dus dat, dat je dat niet mag zien als een administratieve last, maar juist als een, als een hulpstukje om helemaal uh, in orde te zijn met alle data gerelateerde aspecten in jouw project. Um, we geven een aantal voorbeelden ook van templates die door verschillende instituten worden meegegeven. Zo is er bijvoorbeeld bij de Horizon 2020 projecten van Europa een template beschikbaar. Bij Belspo, als er daar wetenschappelijke projecten aangevraagd worden, is daar ook een template voor datamanagementplannen beschikbaar. Um, veel uh, instituten zijn aangesloten op deze tool, DMP Online. Um, dat is een online tool, betalend wel voor het instituut zelf, uh, maar waar je dus eigenlijk hoofdstuk per hoofdstuk vragen voorgeschoteld krijgt, die je dan uh, kan beantwoorden. En als je dat helemaal doorlopen hebt, dan uh, mag je vrij zeker zijn dat je aan alle aspecten van je datamanagement hebt gedacht. Um, voor mensen die helemaal niet in de wetenschappelijke wereld zitten, dat, dat klinkt waarschijnlijk heel zwaar en heel overrompelend. Van amai, we, allee, hoe gaan we daaraan beginnen? Maar... Um, ik kan wel meegeven dat uh, ja, sowieso zoals ik aan het gezegd heb, het charter is niet bindend. Het is een streven naar. Hè. Um, en anderzijds dus bestaan er hele goede gidsen en websites. Ik, ik had um, op de website van de Universiteit Gent een paar webpagina's gezien die zeer uh, duidelijk en, en ja, begrijpelijk eigenlijk alles uitlegden rond datamanagement. En um, ja, ik durf ook mijn, handen, mijn hand in het vuur steken dat als je het charter helemaal doorloopt, dat je toch ook wel al uh, het grootste stuk van wat in een datamanagementplan hoort, uh, zal uh, gedekt hebben. Dus um, ja, dan komen we weer terug naar het cumulatiepotentieel. Ik heb het al een paar keer vernoemd. Um, hou rekening met het feit dat een, uh, ja, een kleine dataset eigenlijk, ...even belangrijk kan zijn als een grote. Het is niet omdat je een klein project hebt en maar vijf observaties... ...dat, je die, dat die observaties niet de moeite waard zijn om op een deftige manier te ontsluiten. Um, omdat, en ik geef altijd het voorbeeldje van GBIF, dus het globale biodiversiteitsplatform... ...is een platform waar momenteel 1,6 miljard observaties in opgenomen zijn. Dat is geen citizen science platform, maar het wordt gevoed door zowel wetenschappelijke observaties als citizen science projecten en om even te illustreren heb ik nog even opgezocht dat natuurpunt momenteel 18,2 miljoen van die 1,6 miljard observaties op zijn naam heeft staan dus via waarnemingen.be onder andere en andere projecten en daar zijn toch wel al 413 citaties in artikels uit voortgekomen dus dat is eigenlijk wel mooi dus ik zou ja ik zou echt pleiten voor voor het, het kleinste of het minste project is de moeite om zorg te besteden aan die data hygiëne. Omdat je nooit weet wat er later nog bij kan komen van data en van interessante combinaties. Dan hebben we nog een klein stukje uh, rond data kwaliteit uh, voor ik het woord terug aan Ruben overgeef. Um, en daar hoort een kleine presentatie bij. Um, data kwaliteit... Uh, gaat eigenlijk, wel, een stuk van het concept datakwaliteit gaat natuurlijk over die technische, en, en, uh, ja, die, die technische zaken van um, op welke manier moet je ze ontsluiten. Maar een groot stuk van datakwaliteit gaat uiteraard ook over de kwaliteit van de data zelf in de zin van zijn ze nuttig voor wetenschappelijk onderzoek. Heel veel wetenschappers en ook, ook um, ja, besturen of, of zelfs gewoon burgers ook, uh, hebben toch een beetje argwaan tegenover citizen science. Um, omdat ze denken van die data kunnen toch niet betrouwbaar zijn. Er zijn inderdaad valkuilen. Hè. Je, kan, je kan het meemaken dat, uh, dat mensen uh, ja, de motivatie niet hebben of slordig zijn of ja, niet correct waarnemingen doen of ze gewoon helemaal niet doen. Dat kan een stuk te maken hebben met algemene wetenschappelijke geletterdheid. Als je daarop focust bij het opleiden van je mensen, dan kan je daar al een stukje van die valkuil wegnemen. Uiteraard mensen die heel gemotiveerd zijn en die het heel goed willen doen, kunnen nog altijd zaken anders interpreteren of foutief determineren. Dat kan gebeuren. En... Ja, het, kan, het kan ook zijn dat mensen gewoon ja, de vakkennis vakken ontbreken om, uh, om ja, bepaalde zaken um, heel correct te registreren. Wat kan je daaraan doen? Het is heel simplistisch uitgelegd wel, maar het, het geeft een klein beetje een structuur. Um, je kan enerzijds inzetten, en dat is het voordeel van Citizen Science, op de aantallen. Je kan, um, ja, je kan mensen laten dezelfde observatie doen door vijf verschillende mensen bijvoorbeeld. Je kan inzetten op op gewoon grotere datasets, die dan statistisch robuuster zouden kunnen zijn. Of je kan inzetten op het uh, protocol, uh, in de zin van dat je uh, controle kan invoeren, of dat je kan uh, meer aandacht besteden aan het opleiden van je mensen. Dus bij de replicaties, klein voorbeeldje, curieuze neuzen uiteraard. Uh, bij het meten van de luchtkwaliteit gedurende de maand mei in 2018 kreeg elke deelnemer zo'n bocht aan zijn uh, of haar venster. En per bord waren eigenlijk twee meetbuisjes geïnstalleerd. En men heeft daar dan achteraf, bij die 20.000 meetpunten, de punten eruit gefilterd, waarbij de twee meetbuisjes een te groot verschil hadden in meting. Dus dat is één manier van ja, dat is dan duplicatie. Um, een andere manier is bijvoorbeeld bij Oog voor Diabetes op het platform uh, dus moesten deelnemers op uh, foto's van uh, de, de retina van, van uh, ogen... Um, moesten zij vlekjes aanduiden waar, waar zij bepaalde structuren of vlekjes konden zien. En men heeft dus in een pilootstudie aan 25 mensen dezelfde foto gegeven en dan heeft men beslist uit de resultaten daarvan dat het voldoende was om elke foto maar door tien mensen te laten analyseren om toch wel robuuste data te bekomen. Um, hetzelfde geldt voor het uh, projectje Radiometeor Zo, waarbij mensen uh, signalen van uh, meteoren moesten aanduiden, moeten aanduiden op een spectrogram. Um, dus hier zie je de frequentie van, van het um, radiosignaal dat opgevangen werd door een uh, radiobaken. En hier is de tijd. En elke verticale streep die je zo hier ziet en hier is eigenlijk een signaal dat er een meteoor gepasseerd is. Deze, deze strepen wijzen dan eerder op uh, de aanwezigheid van vliegtuigen. Dus mensen moesten, om eigenlijk een AI-systeem te trainen, moesten ze kotjes trekken rond die um, ja, meteorsignalen um, en men heeft dan ook elke, elk spectrogram tien keer laten analyseren dus door tien verschillende mensen en men heeft dan uiteindelijk de zones overgehouden die um, ja, de, de overlap waren tussen die verschillende kotjes als die minimaal door vier verschillende mensen uh, aangeduid waren dus dat is een andere manier uh, grote dataset, ik heb er net al Gbif uh, vernoemd, dus uh, die, die 1,6 miljard observaties hebben ook al geleid tot meer dan 5.000 peer-reviewed, dus uh, academische papers. Um, die grote datasets laten ook toe om achteraf, onder andere uh, systematisatie toe te passen op je data, bijvoorbeeld als je uh, een, ja, als je een uh, citizen science onderzoek doet waarbij mensen vrij, vrij gaan meten waar ze willen of waar ze toevallig komen dan, um, dan kan het zijn dat ze een bepaalde trend in een bepaald gebied niet gaan opnemen terwijl als je je gebied dan allee, normaal gezien systematisch opdeelt en mensen uh, naar bepaalde plekken stuurt heel systematisch dan gaan ze die trend die in dat gebied aanwezig is wel uh, detecteren nu dat kan je dus eigenlijk ook doen door achteraf via statistiek uh, en via indicatorsoorten. Als, je, als het over soorten gaat, kan je via indicatorsoorten of proxies uh, hetzelfde bekomen als je grote datasets hebt. Um, en ik heb hier een aantal, uh, een aantal referenties uh, meegegeven. Die staan achteraan in deze presentatie. Ook van uh, voorbeelden waar dat dus onder andere gedaan is. Um, het... Het laatste stukje van het protocol gaat over controle of peer review in het project van de plantentuin van Meissen dus in het, op het DoDat platform uh, waar mensen um, met herbaria specimens hebben gewerkt. Uh, daar hebben de wetenschappers zelf de controle gedaan, maar zij zeiden van uh, ook al moeten wij alles zelf nog eens controleren, toch gaat het sneller dan als, dan als wij alles zelf voor het eerst moeten analyseren. Je kan ook uh, je reviews laten doen door vrijwilligers. Dat zijn dan meestal zeer hoog opgeleide allie, of ja, zeer, uh, mens, hobbyisten die een zeer grote kennis hebben over bijvoorbeeld een bepaalde diersoort. En dat wordt heel uh, uitvoerig uitge, um, ja, uitgevoerd door, uh, bij uh, waarnemingen.be van Natuurpunt. Um, en een laatste stukje opleiding, uh, dat is een mooi voorbeeldje daarvan, is project Mamamito. Uh, waarbij men samen met Familiekunde Vlaanderen uh, heel veel workshops en ook heel veel uh, educatieve materialen eigenlijk op de website gezet heeft. Om mensen te leren hoe ze een stamboom kunnen opstellen in het kader van het project. Um, en deze referenties zullen zeker nog nagestuurd worden. Dus uh, ja, die laat ik even zo. Ik ga nu het woord aan Ruben geven, want het laatste stukje van... Dit uh, hoofdstuk is iets meer technisch en is iets meer zijn winkel. Dus, Ruben, uh, ik kijk er naar uit. Dank je wel, uh, Dus, inderdaad, uh, vanaf principe 16 neem ik even over. Want dat, is, dat past toch wel ergens in de core business van uh, mijn eigen agentschap van Digitaal Vlaanderen. Um, Mieken heeft al aangehaald dat in het kader van dat een plan opstellen, dat dat echt wel, uh, geen, geen, niet als een last mag gezien worden, maar echt iets dat je kan helpen om, om structuur te brengen in je project. Uh, Mieken heeft het ook gehad over datakwaliteit, wat aan mijn inziens ook wel cruciaal is uh, als je in een project aan de slag gaat met data, uh, ook binnen Citizen Science, is dat er een conceptueel datamodel wordt opgesteld? Um, en waarom is dat? Wel, net zoals je, als je een huis bouwt en je gaat naar een architect, op welke manier ga je over dat huis gaan uh, discussiëren? Dat doe je aan de hand van een grondplan, aan de hand van een blauwdruk. Op dezelfde manier kan je zeggen, wanneer dat je in een citizen science project met uh, externe partijen samen zit, met collega's, met medewerkers, met onderzoekers, met burgers, ook dan uh, is een conceptueel model, kan je dat eigenlijk zien als het grondplan van je project. Op het gebied van data dan. Uh, dus een conceptueel datamodel geeft eigenlijk aan welke data zijn er te vinden in mijn project. Welke data gaan we inzamelen? Welke data gaan we naar buiten publiceren? Um, ja, wat zijn de eigenschappen van de verschillende componenten die we gaan uh, inzamelen? En een conceptueel datamodel is daar eigenlijk de ideale manier voor om dat op een gestructureerde manier uh, in kaart te brengen. Um, als je gaat kijken in, in de wereld van de informatiemodellering, dan wordt er heel vaak gegrepen naar uh, UML-diagrammen. Dus UML uh, staat voor uh, Uniform, uh, sorry, Unified Modeling Language. En er bestaat een zogenaamd uml klassendiagram waarvan je hier een voorbeeldje ziet. En dat toont dus eigenlijk, um, het is hier even toegepast op het Vlinder-project, uh, welke data dat er in het Vlinder-project worden uh, verzameld. Dus het Vlinder-project... Ik heb hier even een tapje geopend. Het Vlinderproject van de Universiteit Gent, daar worden eigenlijk samen met burgerwetenschappers worden dus lokale weerstations opgezet. En in die lokale weerstations worden dus ja, lokale weersmetingen gedaan. Dus toegepast op het Vlinderproject zou je dus een conceptueel model kunnen opstellen. En wat je daar best minimaal in beschrijft zijn entiteiten, attributen en relaties. Entiteiten zijn gewoon concepten. Uh, zaken waar je dagelijks over praat zoals een onderwijsinstelling uh, een uh, middelbare school een universiteit, een onderzoeker, een leerling maar ook een weerstation een sensor, een adres um, dus dat zijn de, de entiteiten de eigenschappen van die entiteiten dat zijn de at attributen bijvoorbeeld bij een weerstation kan je daar een identificatienummer bij zetten of de naam van een weerstation of het type en de relaties dat zijn dan de lijntjes tussen die uh, entiteiten en die maken dan eigenlijk duidelijk wat het verband is tussen die verschillende entiteiten. Dus ik kan hier zien staan, een weerstation is gelokaliseerd op een bepaald adres. Maar ook de leerling die een weerstation gaat installeren, die leerling die volgt les op een bepaalde middelbare school. Die middelbare school is een subtype van een onderwijsinstelling. En een onderwijsinstelling heeft ook een locatie die aangeduid wordt met een adres. Dus op die manier wordt eigenlijk... Of, of kan je eigenlijk al je data gaan structureren in een schema, en door daar heel heldere definities aan te koppelen, door het heel eenduidig te gaan definiëren, wat is nu eigenlijk een sensor, of wat is nu eigenlijk een adres, eh, zorgt er ook voor dat er geen begripsverwarring kan ontstaan. En dat is eigenlijk de sterkte van een conceptueel eh, model. We zullen zo zien eh, dat er ook een linkje is naar een volgend principe, als we het over datastandaarden hebben, omdat ook datastandaarden typisch gaan geformuleerd zijn in termen van informatiemodellen en conceptuele datamodellen. Dus je kan vanuit je eigen project een conceptueel datamodel opstellen en geen standaarden gebruiken. Dat kan je doen, vandaar dat de twee principes uit elkaar getrokken zijn. Maar uiteraard is het onze aanbeveling, onze warme aanbeveling, om die alleen een conceptueel datamodel op te stellen, maar ook een stap verder te gaan en standaarden te gaan uh, uitbreiden. Um, Goed, misschien nog net meegeven, hier onderaan staan drie linkjes. Die staan ook in, het, uh, in de leidraad bij het charter. Uh, eentje naar de theorie van hoe moet je eigenlijk een UML-klassendiagram gaan uh, opbouwen. Uh, ik dacht dat ik het hier open staan had. Of toch niet. Voilà, dat is puur de theorie van een, uh, een uh, UML-klassendiagram. Dat kan een beetje overweldigend zijn of heel technisch lijken, maar eigenlijk is dat iets dat businessmensen ook moeten kunnen opstellen. Onderzoekers, businessmensen, burgers, maakt niet uit. Dit is voor alle duidelijkheid niet bedoeld, ook al lijkt dat misschien zo voor technische profielen. In principe kan iedereen met die drie bouwstenen, entiteiten, attributen en relaties al heel snel zo'n model gaan opbouwen. Als je dat graag wil uitproberen, kan je ook naar de tutorial gaan. Ik heb ergens een uh, videotutorial op YouTube gevonden die dat iets toegankelijker gaat uitleggen en die dat, uh, uitlegt wat daar de basiscomponenten van zijn. En dan uh, als laatste heb ik ook een linkje toegevoegd naar een gratis tekentool. Dus als je dat al graag eens wilt proberen, dan kan je die tekentool gaan gebruiken. om een keer zelf zo'n uh, conceptueel model te gaan uittekenen. Dus ik zou zeggen, probeer dat vooral. En als je daar ondersteuning voor nodig hebt, dan kan je altijd via civil uh, ondersteuning vragen. Dan zullen zij zo wel doorverwijzen naar de experten ter zake. Um, dat voor wat het conceptueel datamodel betreft. Ik heb al gezegd, er is een nauwe link met het volgende thema. Ik zal misschien eerst het thema zelf even toelichten. Dus het thema vier is datastandaarden en dataformaten. Nu, de, de vraag waar we ons ook intern even over gebogen hebben, is van, ja, wat is dan nu eigenlijk een datastandaard? Want iedereen heeft er wel een andere definitie voor. Nu, de, de definitie die we ook in de begrippenlijst van het charter hebben opgenomen, die zegt, een datastandaard is nodig wanneer dat verschillende partijen met elkaar willen samenwerken en gegevens willen uitwisselen. Uh, want standaarden die gaan op verschillende vlakken, zowel op semantisch vlak als op technisch vlak, gaan die eigenlijk uh, tot een bepaalde consensus komen, gaan die bepaalde richtlijnen opstellen. En de kernbedoeling, als je één ding moet onthouden van datastandaarden, dan is het wel dat standaarden bedoeld zijn om frictie weg te werken, om barrières weg te werken. En vandaar dat dat ook een zeer belangrijk thema is. Als je gebruik maakt van datastandaarden en je bouwt erop verder... Dan ga je er eigenlijk voor zorgen dat jouw projectdata vanuit jouw citizen science project, dat die automatisch interoperabel worden. Dat die kunnen gebruikt worden in combinatie met data van andere projecten. Uh, of dat je veel makkelijker data uit andere projecten kunt gaan hergebruiken. En daarom, dat is de grote kracht van datastandaarden. Uh, Dataformaten, de standaarden slaan wat meer op de semantische aspecten. Dus... Um, tot een consensus komen over welke term terminologie hanteren we, over welke entiteiten hebben we het, over welke attributen enzovoort. Uh, je hebt ook technische standaarden, dat gaat dan meer in de richting van uh, de formaten, hè, welke formaten gaan we hanteren, hoe gaan we onze webservices gaan opbouwen, dat die gemakkelijk kunnen gebruikt worden. Um, dus ik wil maar aangeven, die, die standaarden en formaten, die zijn van toepassing op elk van die vier uh, principes die er rondhangen. Um, ik ga dan even zo op principe 17. Principe 17 zegt, als vervolg op dat conceptueel gegevensmodel, bouw alsjeblieft, als, bouw alsjeblieft verder op bestaande standaarden. Het is niet zo jammer en zo energieverspillend als een hele oefening doen en een heel conceptueel datamodel gaan uittekenen en daar bijvoorbeeld adressen en sensoren gaan modelleren om dan achteraf te zien dat er eigenlijk al een standaard rond bestaat. En dat is eigenlijk de boodschap die ik hier wil meegeven. Dus ik heb datzelfde figuurtje van het vlinderproject project opnieuw genomen, maar ik heb daar twee blokjes vervangen, namelijk het blokje adres en het blokje sensor. Want als ik even terug ga naar hier, dan zag je dat er hier een eigen modellering was gebruikt. Dat is trouwens volledig fictief, het is niet dat de mensen van Vlinder dit gedaan hebben, we hebben dat zelf als voorbeeld uitgewerkt. Dus uh, het is zeker geen, geen vingerwijzing naar de mensen van Vlinder. Uh, maar... Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn dat mensen van Vlinder een adres modelleren en dat ze zeggen, ah ja, een adres voor ons is dat een straat, een gemeente, een postcode en een huisnummer. Maar een fout die ze dan potentieel maken, is dat ze vergeten zijn dat sommige adressen een busnummer hebben. Of dat ze vergeten zijn dat een adres misschien wel ook kan gelokaliseerd worden met een coördinaat op het terrein. En net om dat te vermijden is het zinvol om eens te gaan kijken of er geen standaarden zijn die adressen al modelleren. Hetzelfde met sensoren. Je kunt daar zelf een aantal parameters verzinnen en die op het niveau van sensor hangen. Maar het is wijzer om toch eerst eens te gaan kijken, de reflex te maken. Zijn er geen standaarden die betrekking hebben op sensoren? En die zijn er. Dus concreet toegepast op dit voorbeeld, kan je voor een adres gaan kijken. En dan mag ik een beetje reclame voor uh, de producten van ons eigen agentschap van Digitaal Vlaanderen. Er zijn binnen Digitaal Vlaanderen al een heel aantal OSO-standaarden opgesteld. En daar kan je meteen van hergebruik maken. Dus uh, daarvoor ga je naar data.vlaanderen.be, dus dat is makkelijk te onthouden. En dan ga je bijvoorbeeld naar de applicatieprofielen en ga je bijvoorbeeld naar het adresregister. En als je dan eens gaat kijken naar het adresregister, wat zie je dan verschijnen? Een UML-model, een conceptueel model. En dan kan je daar stukjes uit gaan hergebruiken. En wat ik hier gedaan heb, is gezegd, kijk, het, dit model schrijft voor dat een adres, als het gebruikt wordt als een attribuutje van een ander gegeven, dat dat best op deze manier gemodelleerd wordt, als een adresvoorstelling. Goed, dan gaan we dat doen. Dan gaan we eigenlijk hier hergebruik maken van een stukje adresvoorstelling uit die standaard. Dus ik hoef niet de volledige standaard te hergebruiken, maar dat stukje lijkt mij wel interessant om daar hergebruik van te maken. Dat heeft als voordeel dat daar die attributen al meteen een definitie hebben, dat die het juiste datatype hebben, dat daar dat busnummer bij staat um, en dat je dus hergebruik maakt. Dus iedereen die gebruik maakt van dat Oslo model adresregister, die kan met jou gaan praten als het over adressen gaat. Hetzelfde met die sensoren. Daar bestaat er bijvoorbeeld een standaard die opgesteld is door uh, W3C, dat is de... Um, ja, het orgaan die eigenlijk op, op internationaal vlak webstandaarden gaat definiëren. En die hebben ook een standaard uitgewerkt, heel specifiek voor sensoren. Dat ziet er dan op de, als volgt uit. Dus dat is een zeer lijvig. Op, op, nee, in eerste instantie kan het misschien wel afschrikkend werken, maar het is toch interessant om er eens door te gaan. En dan zie je bijvoorbeeld in de linkerbalk dat daar een entiteit sensor gedefinieerd is. En dan zie je dat daar ook een definitie bij staat, dat er eigenschappen bij staan en zo verder. Dus ook op dezelfde manier um, zou je kunnen zeggen, ik maak daar hergebruik van, ik ga dat blokje recupereren en ik ga mijn eigen stukje van het model Weerstation ga ik gewoon gaan koppelen aan het adres uit ozzo en aan de sensor uit dat W3C model. En dat is eigenlijk de manier van werken die de beste manier van werken is. Maak hergebruik van die standaarden zoveel mogelijk en voeg er enkel aan toe wat al heel specifiek is voor jouw project. Hoe meer blauwe blokjes dat je hebt, hoe meer dat je gaat kunnen uitwisselen met andere partijen, hoe meer eigen zwarte blokjes dat je hebt, hoe meer dat je dingen zelf definieert, zonder eigenlijk hergebruik te maken van standaarden. En dat is eigenlijk de kernboodschap die ik wou meegeven. Goed, ik moet even op de tijd letten. Um, er zijn dan ook een aantal andere principes. Uh, dus dit ging over de semantiek, over de betekenis van data. Principe 18 gaat dan meer over de technische interoperabiliteit en dat betekent gewoon als je dan data gaat publiceren als project, publiceer dan ook in machineleesbare open formaten. Waarom? Om ervoor te zorgen dat iemand die die data opent, dat hij niet deze foutmelding te zien krijgt van ja, ik kan met dat dataformaat niet overweg. Als je open formaten gebruikt, dan is de kans veel groter dat je die data kunt gaan openen met eender welke software. Dus gebruik geen Excel maar gebruik een CSV, gebruik geen um, BNP-formaat, maar ge gebruik een TIF-formaat. Uh, er zijn een heel aantal voorbeelden van, van te, te geven. De kernboodschap is, ook hier kunt je best gebruik maken van open formaten, zodat iedereen die data heel makkelijk kan gaan gebruiken op technisch vlak. Principe 19 zegt, ken ook globaal unieke en persistente identificatoren toe aan je data. Dat is toch wel een belangrijke, daar ga ik toch nog even op doorgaan. Ik heb het even toegepast op het voorbeeld van Vespa Watch, wat een ander uh, citizen science project is. Um, Tim Adriaans is dus ook in de meeting aanwezig uh, van INBO. Uh, dat is zijn project samen met de Universiteit uh, Gent. En uh, Daar wordt eigenlijk de Aziatische hoornaar of de verspreiding van uh, die agressieve soort wordt die in kaart gebracht. Ik heb even dat voorbeeld genomen uh, om het wat concreter te maken. Dus waarom zijn die globaal, unieke en persistente identificatoren belangrijk? Dat is om op een zeer unieke manier, op een ondubbelzinnige manier, te gaan verwijzen naar je data. Um, en het grote voordeel daarvan is dat je eigenlijk naar data gaat verwijzen met een URI, eigenlijk met een webadres, zodat iedereen die dat webadres gebruikt, weet dat ze het over hetzelfde objectje hebben. Dus, wat doe je beter niet? Dat is dit doen. Zeggen van, ik heb ergens in mijn databank... Een uh, waarneming van een Aziatische hoornaar op het adres afgekort Koningin Boudewijn naam 112 in Kuurne. En dat heeft interne ID 194.670. Een nog betere manier om ermee om te gaan is eigenlijk om op deze manier te gaan opslaan. Namelijk puur met webadressen. En wat krijg je dan? In plaats van dat er gewoon een nummertje staat, staat er dan een URI. En als je naar die URI gaat... Dan zie je meteen dat die URI verwijst naar die specifieke waarneming. Dus Door die URI te volgen zou je dan bijvoorbeeld kunnen terechtkomen op deze pagina. Dan weet je, deze URI verwijst ondubbelzinnig naar deze waarneming. Er kan geen verwarring zijn met een andere uh, waarneming met hetzelfde nummertje, want het webadres maakt die waarneming uniek. Hetzelfde soort, daar kan je ook een URI achtersteken. Je kan daar de URI achtersteken van het platform uh, iNaturalist, die meer uitleg geeft over die specifieke uh, soort, over de Aziatische hoornaar. En op dezelfde manier kan je ook in plaats van er zelf een tekstveld achtersteken met een adres dat dan nog een keer afgekorting, wat dat eigenlijk niet de bedoeling is, uh, kan je daar ook een adres achtersteken. En dat kan je doen door daar een URI achter te steken van het vlaamse adresregister. Als je dat doet, dan kan je naar datzelfde adres verwijzen Weer met een URI. Als je dan die URI opent, dan kom je op deze pagina terecht. En dan heb je het correcte adres, zoals het ook gevalideerd is door uh, de gemeente Kurnen. De gemeente Kurnen zegt, dit is de correcte schrijfwijze, Koning Boudewijnstraat 112. Je krijgt er gratis en voor niets ook de coördinaten van de adres bij op de kaart, in welke gemeente dat, dat ligt en zo verder. Dus dat is eigenlijk het kernidee. En dat is ook de basis van Linked Data. Dat je naar data gaat verwijzen met URI's. En daarover gaat principe 19. En dan spring ik nog snel naar principe 20. Principe 20 zegt dan: Je hebt nu al een aantal dingen gedaan. Uh, ik ga dat niet nog met één ander voorbeeldje toelichten, al wel, ik vrees dat we een tijd niet voor ons hebben, dus ik ga het meteen toelichten. Dus, in deze figuur uh, wordt de verwijzing gemaakt naar vijf sterren open data, waarin dat we in het charter ook de link gelegd hebben tussen vijf sterren open data en uh, de principes in het charter. Dus als we daar nu eens doorgaan, uh, als ik bijvoorbeeld um, een waarneming doe, ben ik dit weekend um, ben ik een aantal waarnemingen gaan doen, ik heb daar de app gebruikt en ik heb mijn waarneming geüpload op waarnemingen.be. Wanneer ik je daarop toepassen of dat die data van waarneming.be voldoet aan vijf sterren open data. Dus vraag 1. Eén ster verdien je als het open data zijn. Dat is het geval, want... Excuseer. Ik moet nu even snel Ja, dat niet zitten. Dus is dat één ster open data? Ja, want die data, ik kan die exporteren, ik kan die bevragen, ik kan die bekijken, dus dat zijn open data. Dus waarneming.de, die data zijn één ster open data. Twee sterren krijg je als je die data gestructureerd aanbiedt. Zijn die data gestructureerd? Ja, dat zijn ze. Dat kan ik u meteen vertellen. Dus en dat is de toepassing van principe 18, dus twee sterren. Maar zijn die ook gepubliceerd met een open formaat? Wanneer ik er kijken. Als ik die data exporteer, dan kan ik dat doen in CSV-formaat en SQLite-formaat. Dus dat is comma-separated, dat is een databankformaat. Wanneer ik er kijk kijken, SQLite is dat open-formaat? Ja, SQLite is public domain software, dus dat is een open-formaat. Dus inderdaad, die data die ze ontsluiten, staan in een open-formaat. Dus het zijn al drie sterren open-data. Zijn de data vier sterren? Dus hebben zij dat principe van de net met de URI's toegepast... Daarvoor ga ik in een SQLite gaan kijken. Ik heb die al op voorhand geopend. In een SQLite, als ik die open, dat is gewoon een databankje. Dan ga ik kijken en ik zie hier een ID staan, maar dat is nog een gewoon nummertje. En als ik ga kijken naar mijn observaties, dus dat zijn de vier observaties die ik gedaan heb, en ik kijk naar de ID van die observatie, dan zie ik, daar staat gewoon een nummer, daar staat geen URI. Dus hier stellen we vast dat waarneming.be eigenlijk, Um, al tot op het niveau van de drie sterren open data geraakt is. Mochten ze daar nu nog URI's aan toevoegen, dan klimmen ze op naar vier sterren open data. En mochten ze dan, zoals ik hier geïllustreerd heb, vanuit hun eigen waarneming ook de link leggen naar adressen in adresregister, naar een link uh, naar, uh, naar andere domeinen, nee, uh, data die in andere domeinen worden aangeboden. Als ze zich integreren in dat netwerk van open data dan zijn ze echt linked open data en dan bereiken ze eigenlijk de vijf sterren open data. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee erachter. dat je door de principes in het chart te volgen dat je kunt opklimmen naar dat hoogste niveau tot de vijf sterren open data. Um, het laatste thema, de metadata, had ik sowieso voorzien van er wat minder en te geven. Uh, Ruben, als ik even mag tussenkomen. Ja. Het is ondertussen kwart na elf. Dus als ja. we de kans willen hebben om wat vragen dus te, te beantwoorden, moeten ja. we wel voortmaken, denk ik. Ja, ja. dan ga ik... In, in drie minuten uitleggen wat dat de metadata betreft. Metadata, daar kan ik gewoon over zeggen, metadata zijn een bijsluiter bij je data. Dus uh, de bedoeling van metadata is dat je eigenlijk aan de hand van die metadata de data terugvindt. Dus je kunt je data perfect modelleren. Je kunt denken aan ethiek en privacy. Je kunt uh, die open beschikbaar stellen, maar de bedoeling van metadata is dat anderen jouw data ook terugvinden. En vandaar dat je metadata best op een portaal gaat gaan documenteren en dat doe je dan bijvoorbeeld op deze manier, door te zeggen... Ik heb in het kader van mijn project fijnstofmetingen gedaan. Ik ga die op een portaal gaan documenteren. Ik geef die een mooie titel, een beschrijving. Ik zeg er ook bij wie dat daar achter de data zit. Een aantal trefwoorden. Uh, en ik geef ook een identificator aan mijn metadata-set. En als je dat gaat doen, als je je metadata op een portaal... Zoals er hier een aantal vermeld staan. Als je die, data gaat, die metadata gaat documenteren dan zorg je ervoor dat anderen jouw data kunnen uh, terugvinden. Dus je moet die metadata echt zien als een manier om jouw data voor de buitenwereld zichtbaar te maken. En het laatste dat ik ervan ga zeggen, is dat daar ook op het niveau van metadata een heel aantal standaarden bestaan. Um, de belangrijkste die ik hier uitgelegd heb, is die PPS-score DMM, omdat dat een metadata-standaard is, die echt wel opgesteld is met het oog op citizen science projecten. Uh, maar er zijn er ook andere, maar daarvoor verwijs ik, ik graag naar de leidraad waarin dat ook uh, toegelicht staat. Dus wat dat metadata betreft ga ik het hierop houden. En dan uh, denk ik, chef, dat we stilletjes aan kunnen overgaan naar de stemming. Hè? Want we hadden aangegeven, te zijn dat er ondertussen nog andere vragen in de chat waren verschenen die we al ja, meteen moeten beantwoorden. Er is, al, er is al één vraag van Therese die zich wat op het, uh, het, het, uh, het snijpunt van, van het element privacy en, en uh, data, open data, bevindt. Hè. Van als je uh, data van verschillende projecten aan elkaar begint te koppelen, uh, vraagt Therese, soms is daar een, een risico dat je bij het ene project veel privacygevoeliger data verzamelt dan bij het andere. En wat doe je uh, om, om die koppeling dan te maken hè, als, als er bij het ene project echt privacygevoelige data is die dan ook zou kunnen gedeeld worden. Ja. Um, als je wil, kan ik daar eventjes op reageren. Um, mm -hmm. Ja, Het lijkt mij geen gemakkelijke vraag sowieso, uh, maar omdat ik zie dat het over mijn tuinlab gaat, in combinatie met, um, ja, met waarnemingen van BE, vermoed ik dat het, het um, privacygedeelte waarschijnlijk gaat over het feit dat die waarnemingen in de privé-tuinen van mensen gebeuren. Uh, Therese, je mag altijd uh, reageren als ik uh, fout zit. Wel, een aantal waarnemingen gebeuren in tuinen en een aantal gebeuren niet in tuinen. Nu, we koppelen de waarnemingen in tuinen, de gegevens van mijn tuinlab, ook met andere projecten. Ja. We zijn daar volop mee bezig en elk project op zich tracht wel om in orde te zijn. En, uh, en heeft een informed consent. En, maar op het moment dat je verschillende projecten begint aan elkaar te koppelen, dan loop je wel een risico dat er, ja, ja. Dat er dingen met die data gebeuren waar de mensen geen akkoord voor gegeven hebben. Ja, dat klopt. Um, ja, Mijn eerste reactie als ik, als ik jouw vraag las ook en als ik het nu hoor, was van oei, um, ik denk dat... Een duidelijke communicatie, de belangrijkste stap daarin is. Dus dat, uh, dat je dan als je uh, ook door, de, allee, door eigenlijk het procedé te volgen dat Ruben ook uitgelegd heeft van het, het linkbaar en koppelbaar maken, dat je dan ook kan gaan kijken van de, welke combinaties van gegevens zorgen voor nieuwe mogelijke identificaties of, of gegevens die vrijkomen. En dan, um, ja, dan zou ik toch adviseren om die toestemming opnieuw te vragen aan de mensen of op voorhand in te calculeren van oké, okay, wij zijn van plan om dat binnen zoveel tijd te koppelen aan dat project en die en die en die gegevens zouden daar kunnen uit voortvloeien. Het kan eigenlijk het kan nooit kwaad om het, om het te vragen sowieso, het kan meer kwaad om het niet te vragen dus ik denk een heldere communicatie daar rond is, is de belangrijkste stap en ik dacht eventjes aan aggregeren maar dat lijkt mij dat is heel erg projectafhankelijk natuurlijk ik weet niet in welke mate dat zoiets haalbaar is om, om bepaalde gegevens Um, of bepaalde attributen samen te gooien, het zijn in de ruimte, het zijn in de tijd. Je kan ook de data bijhouden um, en heel duidelijk beschrijven van waar worden ze bewaard en waar worden ze verwerkt, waar, als, bij de verwerking, hoe worden ze gecombineerd. En um, als ze... Allez, ik ben eventjes mijn draad gegeven in zin in mijn hoofd. Maar, ja. nu, het voorbeeld uh, dat Ruben toonde over de adressen. Daar ligt volgens mij een... Dat is technisch op zich prima, hè, van, de, van met een URI naar adressen te koppelen. Maar als er een paar uh, open data beschikbaar gemaakt worden en, en ze worden data verzameld door Citizen Science en ze worden gekoppeld aan adressen, dat is een beetje een doos van Pandora, hè, want het adresniveau daar schuilt heel veel privacyinformatie. Ja, dat is waar. Um, ik denk dat, we, dat het daar belangrijk is om het verschil te maken tussen het, um, het, het sterk beveiligd opslaan van de, van de basisdata enerzijds en het vrijgeven van de data anderzijds. Het is niet omdat je de data verzamelt dat je ze ook allemaal moet vrijgeven zoals we in het begin gezegd hebben ook. Uh, privacy is een zeer geldige reden om bepaalde data niet openbaar te maken. Dus je kan wel uh, bijvoorbeeld in jouw analyse, in jouw wetenschappelijke analyse, de correcte gegevens gebruiken en de, de correcte adressen. Maar dan als je dan een kaart met de resultaten geeft, kan je wel uh, de, de plaats bij benadering gaan uh, aandelen. De, ook de... gaan aggregeren, bijvoorbeeld. Ik dus, ja. uh, denk inderdaad. Allee... Ik kan ook geen pasklaar antwoord geven, want daarvoor is, de, is die materie net iets te complex. Maar inderdaad, van het moment dat je inderdaad met die data naar buiten gaat treden, van het moment dat je de data echt openbaar gaat publiceren als open data, dan moet je inderdaad er maximaal voor zorgen dat die data niet kunnen herleid worden tot bijvoorbeeld individuele adressen. En wat dat sommige toepassingen dan doen, is inderdaad te gaan aggregeren. Als je dan bijvoorbeeld observaties op kaart gaat visualiseren, van die te gaan aggregeren tot een hoger niveau dat is één manier om ermee om te gaan. Anderzijds is het inderdaad wel zo, en dat klopt wat je zegt, Therese, als je jouw eigen projectdata gaat koppelen met data van andere projecten, door die koppeling kan het zijn dat data weer plots te herleiden zijn tot individuen. Dus uh, dat is ook een gekend probleem. Data kunnen gepseudonymiseerd lijken, maar door die weer te koppelen met andere gegevens, kunnen die toch weer identificeerbaar worden. Dus ik kan alleen maar zeggen, ik ben er zelf geen expert in, maar uh, ik denk dat het in samenwerking met die partners de bedoeling is van zo, zo goed mogelijk te kijken van hoe kunnen we vermijden dat die data uiteindelijk toch identificeerbaar weer worden kunnen we pseudonimiseren, kunnen we anonimiseren kunnen we aggregeren kunnen we zaken niet publiceren die te gevoelig zijn uh, kunnen we selectie maken en uh, publiceren ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag uh. Uh, ik denk dat er inderdaad de manier is waarop het uh, opgelost wordt dat het is wel vrij tijdrovend hmm. en je weet niet op voorhand welke projecten gaan komen aankloppen om te zeggen, oh, wij gaan dat en dat verzamelen. En het zou wel interessant zijn als wij weten hoe de mensen hun tuin hebben ingericht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Ja. Um, ik, ik denk dat je daar, um, zolang je binnen België blijft met bijvoorbeeld het doorgeven van je data, dat je daar nog redelijk safe zit in de zin dat je het kan, altijd terug kan gaan vragen aan de personen die hun data hebben aangeleverd. Ik denk dat het probleem groter is eens je gaat koppelen met buitenlandse projecten, of bijvoorbeeld met Amerikaanse die, onder, die geen, niet onder de GDPR-bescherming vallen bijvoorbeeld. Daar zou ik dan meer mee opletten, want eens de data dan ja, gekoppeld en weg zijn, heb je geen controle meer over wat er nadien mee gebeurt. Terwijl zolang je het binnen België doet... Ik spreek nu uit mijn persoonlijke. Vanuit, ook vanuit een beetje de literatuur. Ik ben daar nu zelf geen expert in. Maar dat lijkt mij wel iets om op te letten. Let op met binnenlands-buitenland. En ik denk als je in het binnenland blijft. dat je daar toch een beetje controle over hebt. Ja, ik denk dat het ook opletten geblazen is vanaf het moment dat er ook meer commerciële partners. ...met de data beginnen te werken. Ja, dat is ook een feit. Um, en ook daar, zij zijn ook verplicht om, om zich aan dezelfde reglementen te houden natuurlijk. Dus, dus in principe um, denk ik dat het, daar, het gevaar daar meer speelt in, in de perceptie bij... Alleen, bij de mensen dan, van oei, er is een commerciële partner die mijn data heeft dat wil ik niet. Ja, als die commerciële partner zich perfect aan, aan de regels houdt en als die op zijn of haar website ook duidt van ik bewaar die en die en die gegevens over jou en ik doe daar dat en dat mee met dat doel, dan um, zolang het helder en open gecommuniceerd wordt, heeft de burger er ja, macht over om, um, om het goed of af te keuren, denk ik dan. Uh. De mensen die hier in beeld zijn, die hebben toch wel een serieuze bijdrage geleverd. Die mogen we zeker niet vergeten. Uh, dus dankjewel Mieke voor de etelijke nachten, voor alle uh, inspanningen om, om dit vandaag te kunnen presenteren. Uh, Eline en Sine ook heel veel input en feedback gegeven. Dikke merci daarvoor. Uh, Tim, Christophe, Christijn, Maarten, uh, Niels. Uh, ook onze werkgroepleden die ook uh, geholpen hebben om... Relief te brengen in de verschillende principes en om uh, op tijd bij te sturen. En dan Jeff eh, hier vandaag als moderator ook feedback levert, ook nagelezen en analyse, idem. Uh, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog heel wat mensen, maar uh, ik denk dat we deze mensen toch zeker nog een keer in de verf inzetten zetten. Dus... En uiteraard Ruben zelf als voorzitter van de werkgroep. Ja, ja.